De Israëlieten gaan op reis. Nu komt de laatste en de ergste straf voor Farao en de Egyptenaren. De Heere God zegt tegen Mozes, alle vaders van de Israëlieten moeten een lammetje mee naar huis nemen. Dat lammetje mag drie dagen bij de mensen in huis zijn. Mozes vertelt de vaders wat ze moeten doen. Ze zoeken allemaal een mooi lam uit en nemen dat mee naar huis. Als de drie dagen voorbij zijn, gaan de vaders het lam slachten. Ze doen dat s'avonds als het bijna donker is. Het vlees van het lam braden ze boven hun vuur en het bloed van het lam doen ze in een schaal. Ze lopen met de schaal naar buiten. Ze pakken een kwastje en smeden met dat kwastje het bloed van het lam aan de zijkanten en aan de bovenkant van de deur. Het lijkt net rode verf, maar het is bloed. Alle vaders van de Israëlieten smeden bloed aan hun deur. De Heer God heeft gezegd dat ze dat moeten doen. Dan gaan de vaders weer naar binnen en doen ze de deur dicht. Het is al donker geworden. De Egyptenaren gaan naar bed. Maar de Israëlieten gaan niet naar bed. Oh nee, ze kleden zich juist goed aan. Ze doen een paar goede schoenen aan. Ze doen hun jas aan, ze pakken spullen in, pannen en borden, kleden en dekens en nog veel meer. Het lijkt wel of ze op reis gaan. Hoe kan dat? Dat mag toch niet van Farao? Als alles is ingepakt, gaan de Israëlieten eten. Moeder heeft koeken gebakken en vader heeft het vlees van het lam gebraden. En nu gaan ze eten, met de jas aan, alsof ze meteen weggaan. De Heere God heeft gezegd dat het zo moet. De Heere God gaat nu Farao straffen en de andere Egyptenaren ook. Hij stuurt een engel uit de hemel naar Egypte. Niemand kan de engel zien, maar hij is er wel. De engel gaat door alle straten van Egypte en hij kijkt naar de deuren van de huizen. Is er bloed aan de deur of is er geen bloed aan de deur. Als hij een huis ziet waar geen bloed aan de deur is, gaat hij naar binnen. En in dat huis gaat de oudste zoon opeens dood. Dan gaat de engel naar het volgende huis. En overal waar geen bloed aan de deur is, sterft de oudste zoon. De engel komt bij het paleis van Farao. Daar is ook geen bloed aan de deur. En daar sterft ook de oudste zoon. Dat is de kroonprins, de engel komt ook in Gozen, waar de Israëlieten wonen. Hij loopt langs de huizen. Hij kijkt naar de deuren. Hier is overal bloed aan de deur. Dat hebben de vaders vanavond gedaan. Het bloed van het lam zit aan de deur. De engel gaat niet naar binnen in deze huizen. Hij gaat alle deuren voorbij. Als de engel weer naar de hemel is gegaan, is er verdriet in Egypte. Wat een verdriet! Bij alle Egyptenaren is de oudste zoon dood, maar bij de Israëlieten niet. In het paleis is ook verdriet. De kroonprins is dood. Farao begrijpt wel hoe dat komt. Dat heeft de Heere God gedaan. Farao weet dat het zijn eigen schuld is. Als hij de Israëlieten had vrijgeladen, was het niet gebeurd. Dan leefde zijn zoon nu nog. Laat de Israëlieten dadelijk weggaan, zegt hij. Nu meteen, anders gaan we allemaal nog dood. De Egyptenaren gaan naar de Israëlieten toe. Ga weg, zegt ze tegen hen. Ga alsjeblieft weg. De Israëlieten stonden al klaar. Weet je nog wel? Ze kunnen zo weg. Maar eerst zeggen ze tegen de Egyptenaren. Wij zijn zo arm. We hebben haast niets. Geef ons kleren en goud en zilver. De Egyptenaren geven alles aan de Israëlieten. Gouden en zilveren kettingen, mooie stoffen en kleren. Alsjeblieft, zeggen ze. Dat is allemaal voor jullie. Ga maar gauw weg. En daar gaan ze dan, de vaders en de moeders en de kinderen, de koeien en de schapen en de lammetjes. Het is een lange optocht van vrolijke mensen. Mozes en Aaron lopen voorop. Eindelijk gaan ze weg uit Egypte. En waar gaan ze naartoe? Naar Kanaan.